Ik moet ja ja op ja Zo go, go, ja ja ja ja ja ja ja ik ja ja ja termen. Zet <lacht> ze maar op. ja ja ja een paar ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Oh, dames en heren, vlogje weer motorrijden samen met Fabienne. Hallo, say hi. Ja. <laughs> nou, vandaag weer een uh, motorritje. Je het Nou ja, weer is een beetje, nou ja, uh, uh, beetje dat, het is bewolkt. Het dreigt mogelijkerwijs te regenen. Had, uh, ik had ook nog op, uh, op de uh, dingen gekeken. Uh, weet uh, dat de zou Tussen een bepaalde tijd zou het wel niet regenen, maar ja, dat weet je toch nooit. We hebben de gok genomen. Tot nu toe hebben we maar een paar druppeltjes gehad. Bij vertrek hebben we even wat uh, gehad. Toen dus zijn we net even naar een oude schoolkameraad van mij uh, geweest. Uh, in, uh, in Zeeland. Dorp in Zeeland. Wat we dat? En we uh, hebben even koffie gedronken. Uh, nou, vandaar vertrokken. Nou staan we bij uh, de Monrooise Molen. Even pauze. En uh, even om wat, uh, wat te vloggen. Om wat te laten zien. Natuurlijk uh, weer de motor. En... ...samen met de tot. Dus, uh, nou ja, dat. Nogmaals, het weer is niet uh, heel heet. Uh, de temperatuur is aangenaam. Het waait een beetje. Soms merk je dat onderweg. Waarschijnlijk is het ook wel uh, um, ja, te, te kijken. We hebben natuurlijk ook de, de GoPro uh, meegenomen. Dus we gaan op de GoPro gaan we ook even kijken wat, uh, wat het uiteindelijke resultaat is. Of dat wind uh, voelbaar of hoorbaar is. Meestal op de timelapse niet. Ik heb ook de timelapse weer aangezet. Ben ja, je er niet wel van? Zie ik. Maar nee, heus. <laughs> Jawel, daar zie je er niet echt van. Maar uh, het is uh, een beetje warm, dan weer een beetje koud. Uh, natuurlijk als het warm weer is, dan, uh, dan is het iets lekkerder en iets leuker om te rijden. Ondanks dat het dan warm is in je, in je jas. Maar het is toch altijd wel een beetje lekkerder de dreiging van mogelijk een beetje regen. Uh, dat moet je een beetje aan meten. Als je het gevoel hebt dat de, de, de jas die ze aan heeft, dat hij toch wel uh, redelijk waterdicht is. Alleen ze zal uh, ja, met de broek naar nou de knieën krijgen. Maar ja, so be it! Nou, wil je even het motor? Even op de motor zitten. Yeah. kijk op de motor. Ja? Oh, oh, rustig, rustig. Ja, het is wel uh, leuk om te zien zo. hoor. Oh, nu dat hij een, een beetje ploft. Ik denk dat uh... ja, het toch een keertje naar moet kijken. Hij trekt ergens een beetje valse lucht blijkbaar. Ik kan het ook een klein beetje horen. Maar nu, nu dacht ik er zo uh, naast de uh, sta hoor kijk alleen maar meer. Ja, stop maar. stop maar. Vrouwen, vrouwen en gasten, je moet je even wachten. Je bent nog uh, nummer 13, bijna 14, dus uh, dan moet je nog 4 jaar wachten. Even kerst een foto maken. foto oh maken, nou ja, dan moeten we eigenlijk samen een foto maken. Hè? For, uh... Ik nou, ga even wat, uh, ga even wat, uh, wat proberen. Nou lieve mensen, het was weer een lekkere dag, samen met Fabienne, een rondritje gemaakt op de motor, bij een oud schoolkameraad van mij geweest. Super gezellig, Henk, dankjewel. Onze was een tijd geleden dat we elkaar gezien hadden. Ja, hij is vrachtwagenchauffeur, dus ook niet altijd thuis. En ja, goed, ik zal met werk, dat is natuurlijk ook af en toe best druk. Dus ja. Daar komen we niet altijd aan toe om elkaar dan te zien en te spreken. Of af en toe via Facebook zie ik wel eens wat voorbijkomen die ergens in Zweden zitten ofzo. Maar eh, keihard leuk om, om eventjes gesproken te hebben en gezien te hebben. Dus even wat, wat herinnering opgehaald van school natuurlijk. Nou, laat dat ritje verder afgemaakt met, met Fabienne. Uh, Bij nooit zo Moren. Ook uh, superleuk. Uh, monumentaal uh, is het uh, tegenwoordig. Dus, uh, Helemaal mooi. Dan zou ik voor deze dag zeggen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Blauw duimpje omhoog, eventjes abonneren op dit kanaal. Dan komen er nog veel meer van dit soort filmpjes. Motorrijf is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Het liefst zal ik natuurlijk ook eens een keer wat, wat, wat, wat groter willen doen. Een grotere rit, een langere rit. En dan hoop ik dat ik de drone een keer mee kan nemen. Dat ik dan ook wat drone shots kan maken. Dan moet ik even kijken. We moeten eerst een beetje verder leren, want je hebt gezien ongetwijfeld van mijn drone capriolen. Ik moet neer gaan aan wennen, dus, maar het komt goed. Alles is te leren, dus dat komt ook vast wel goed. Nou, ik zou in ieder geval zeggen voor deze nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze motorvlog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, samen met Fabian natuurlijk. Dus het gaat helemaal leuk worden Er staan nog wat andere dingen. Die ik, die ik ga doen. Dus dat komt alsjeblieft mooi uit. Gaat weer leuk worden. Gaat weer gezellig worden. Ik zou zeggen, nogmaals, tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.